Nossie, kerst bij Hoopvliet. Ho, ho, ho. Wat is echt het geheim van de forse kersaanbieding van Hoopvliet? Ik natuurlijk. Het zijn mijn cadeaus. Ho, ho, ho. Sst, wel mondjes dicht, hè, beste lezers. Niemand mag het verder weten. Is dat is het geheim! Nossie. Maar hoe wist je dat ik hier was? Natuurlijk! Hoe dan ook, vertel het alsjeblieft niet verder. Mmm, vooruit, op één voorwaarde! Ho, ho, ho! Prettig feestdagen toegewenst! Dank u, Kerstman! Geweldig! Vergeet niet te abonneren door op de knop hier rechtsonder te klikken. Bedankt voor het kijken!